Ben een positieve kein. Maar jullie zien ons liever niet voor wie we zijn. Ik ben de vriendelijke reus, papa Beer, ben een rolmodel. Sorry als ik zeur intimiteer en, en mijn pijn vertel. Zwarte levens doen er toe, is dat te veel gevraagd. Wij zijn ook van vlees en bloed, tot geduld is opgeraakt. Wij willen erkenning, geen vraag, geen criminele Karen met een penning, moordenaar. Ons geschiedenis is niet uit te wissen met roetvegen. Het minste wat je kan doen is het toegeven. Draag het gewicht van koloniaal verleden met me, vergeet me. Hoe kan ik mijn achternaam vergeten? What's Wat? Mijn bezwaar is niet onredelijk, all lives matter. Maar de zwarte die vergeten we, vergeef me. Maar de waarheid is ongemakkelijk. Racisme is je aangelicht, je moet willen veranderen. Neutraliteit is belachelijk, je bent net ons of een tegenstander als de anderen Eén liefde, het liefst zijn we samen één Haat de een de ander niet om welke kleur die heet Is meer zwart in politiek te zien en op tv Is geen zwarte Piet te zien op je decemberfeestclub Je hele wereld op zijn kop, dit is hoe ik ernaar kijk Ik ben zwart, ik ben trots Je hele wereld op zijn kop, dit is hoe ik ernaar kijk Ik ben zwart, ik ben trots